Even kijken, zoveel verdienen tijdens een etentje. Waar was ik dan gebleven? Oh baby, oh, oh baby, oh Laat ik dan maar eerst beginnen met een eten te maken. Want daar moet ik nog mee beginnen. 25% maar, jeetje, ga maar eten. Too late for that one. Ik weet het niet meer jongens, echt. Ik weet niet meer waar ik ben gebleven. Ik weet helemaal niks meer. Het enige wat ik nog weet is dat ik eerst uh, vampier was en daarna gewoon weer mens met hond, toen zonder hond. Uh, ik heb geen idee ook waarom ik in dit huis woon. Misschien omdat ik uh, beroemd wilde worden. Dat ik daarom in dit huis ging. Ik weet het niet meer joh. Echt heel erg niveau is mij dan niveau 1 Culinaire. of als ik ontslagen ik zat er geen meer weet op maar oké okay, jongens um, ik wil graag een voorstel aan jullie doen en ik weet niet of het een goed iets is ik weet alleen dat het um, ja mogelijk is om het wat minder saai te maken want elke keer als ik de Video's edit, ben ik iets van 20, 30, misschien 40 minuten bezig. Um, en dat komt meer omdat ik heel veel stukjes eruit knip waar ik niet praat, waar ik eigenlijk heel weinig in spreek en doe. En eigenlijk heel erg bezig ben met al die dingen te levelen, uppen en mezelf gewoon gezond houden, om zo te zeggen. Hey, ik ben gepromoveerd, Sorry, hey, ik hey, hey. Sorry, moest er even uit. Maar um, ik ben zo erg diep in mijn verhaal dat ik het vergeet wat ik wilde uh, vertellen. Um, dus wat ik eigenlijk wil doen is tijdens het, uh, of tenminste tijdens het ad, uh, kwam ik erachter dus. Dat ik best wel veel stukken eruit knip. En waarom? Dat is vooral omdat ik um, ja, eigenlijk niet zoveel te bespreken heb of ik zit een beetje te brabbelen of wat dan ook. En... Daarom heb ik ervoor gezorgd om, um, of tenminste wil ik ervoor zorgen uh, om het iets interessanter te maken. Uh, jullie ook niet naar een zijverhaal de hele tijd hoeven te luisteren zoals met een, hoe um, heet zoiets ook weer, storytime. Want dan vertel ik het voor de, de camera en dan zien jullie geen, geen uh, beelden behalve mij voor een camera zitten. Ja, dat, dat kan nog wel eens saai zijn, denk ik, voor jullie. Vooral als ik dit de hele tijd heb. Bakker, word jij? Ellen? Oh, ik heb mijn cheats uitgezet, natuurlijk. Ik dacht dat ik mijn cheats had uitgezet, maar blijkbaar niet. Dus, <laughs> bedankt voor de komst. Uh, oh ja, hé. Hey. <laughs> slim dit. Maar, um, dus ik wilde gaan combineren om mijn storytime te gaan combineren met mijn um, Sims 4 video's. En dat elke Sims 4 video ook weer een apart verhaal heeft. Ik heb de eerste, weet ik veel wat, hé, hey, ik heb gehad, mooi. De eerste 24, 25 dingen heb ik niet um, eigenlijk iets kunnen vertellen omdat ik eigenlijk dat idee niet had, ik had meer het idee, het wordt gezellig, het is leuk, um, ik praat wat maar, ik merk gewoon dat ik echt heel erg stil ben en niks te melden heb en de muziek hier staat uh, veel te zacht. Dat klinkt wel iets beter. Um, ja, eigenlijk dat het gewoon saai is en... Natuurlijk, saaiheid kan ook zo'n leuke momenten hebben, maar dit vind ik gewoon niet ook leuk om te editen. En dan denk ik bij mezelf, ah, ik gooi het wel weg, ah, ik doe het er niet in, ah, dit en dat en zo en zo en ga zo maar door. Dus daarom dacht ik van, het is misschien voor jullie ook een leuk idee om, um, terwijl ik praat, dat jullie een storytime horen en tegelijkertijd zien hoe de vordering is en ondertussen dat ik wel gewoon het geluid van de sims misschien aanlaat um, en af en toe uh, vertel hoe ver ik ben of wat dan ook zoals dat ik nu zilver verdien tijdens een etentje nou, dat wordt dan goud um, of dat ik weer een promotie heb of wat dan ook ik kan niet geloven dat ik mijn culinair gewoon echt niveau 1 uh, heb gehad het is dus, uh, niet veel aan de hand op dit feestje, een beetje rustig feestje net zoals ik, ik praat een beetje rustig, oké, so Kijk en dit bedoel ik, met mijn meesterkok um, ben ik nu al. Deze kunnen er gebeuren, wat hoort bij elkaar, uh, kunst naar dat je daarom, ben ik kok. Uh, dat was hem. Mm -hmm. Oké, deze moet ik even in niveau 4 brengen. En deze soort uitstekend voedsel creëren, nou dat uh, kan ik wel hoor. Dat soort dingen is geen moeite voor mij. Maar oké, okay, ik heb de meeste weg georganiseerd. Um, nu gaan we alles opruimen natuurlijk. Uh, ik zat deze video nog niet in een ja, timelapse story of storytime. Weet ik het wat je zeggen moet. Uh, gaan maken. Want ik heb eigenlijk. Niet echt het idee van dat ik iets te vertellen heb, maar er zijn wel genoeg afleveringen die zullen volgen die wel wat te vertellen hebben. Want ik heb best wel wat uh, leuke stories en wat sad stories en wat boze stories dat je echt denkt: oh my god, waarom heb je dat nou... Oh, uh, uh, en Waarom heb je dat uh, nooit verteld? Of waarom uh, overkomt je dat of wat dan ook, whatever. Maakt mij niks uit, maar... Weet je, je snapt een beetje wel wat ik bedoel, denk ik. Maar ja, laat me vooral weten, um, wat vinden jullie van het feit dat ik dan um, de rest van de tijd, laten we zeggen tot week 42, 52, tot ik deze serie af heb. En voordat ik een nieuwe serie ga beginnen, um, wat vinden jullie... Uh, dat ik moet doen, dat ik gewoon door moet gaan met praten en bla bla bla en af te stil zijn en dat het korte video's worden. Of zeggen jullie van: uh, maak er story times van en gebruik je Sims gewoon als afleidingsmaneuver zoals ze heel veel doen bij Fortnite Go en Fortnite en wat dan ook. En ik val zo wat echt in slaap, mijn ogen zijn zo zwaar aan het worden. Dus ik ga het niet te laat maken, ik denk dat ik ga slapen. Um, vond je het video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Hier beneden kun je abonneren om op te blijven voor mijn nieuwsvideo's. Ben ik nou alweer aan het werk? Ja. Ik We ben alweer aan het werk daarom dat mijn Sim niet te zien was. Um, maar doe even een duimpje omhoog. Hier beneden kun je abonneren om op te blijven voor mijn nieuwsvideo's. En dan zie ik jullie graag. Hey! Ik heb promotie. <laughs> en dan. <laughs> en, dan <laughs> en dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een goed nieuwe video. Ik heb al. Twee van de drie dingen goed en dan ben ik op de helft bijna. Ja, ja, ja. Dus, um, ja, tot volgende week video en laat me even weten wat, voor, uh, wat vinden jullie van mijn idee. En anders dan kies ik er zelf voor en dan weten jullie wel hoe het zou gaan.